Hier zie je de, ga je de klassieke uh, lasse werfen zien, een poging daartoe, zoals op uh, de wrench werken met een uh, grote lus uh, knoop op een derde van de lus en met een grote draai beginnen over het hoofd, vanuit een de onderarm, met een mogelijk polsbeweging. En dan uitslaanen naar het